Goed zo Joyce, hey Joyce, je hebt zelfs een liksteen Joyce. En deze is helemaal leeg. Dat kan ik niet uitbreiden. Ik wil er even langs eigenlijk, Joyce. Hoi Joyce. Kan ik er daar langs? Daar, daar, daar ga ik er niet langs. Dan zie ik daar een waterplak. Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Het is geen diepe plas. Zie je? Het valt er reuze mee. Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Kom eens! Hé, hey, Blackjack! Kom eens Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Kom eens Black Jack! Oh, Black Jack! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Dat smaakt goed Blackjack! Is deze pak al leeg? Ik denk het wel. Ja, er zat ook niet veel in. Hé hey, Blackjack! Je hebt een vieze borst Blackjack! Oh, Annabel! Die is ook leeg. Ze kunnen in elkaar. Zo. Hé, hey Blackjack, kom eens, Blackjack! Hé, hey Blackjack! Dag, daar, daar zit niks lekkers. Kijk eens, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Oh, Blackjack!